welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag bloemetjes haken en ik heb gewoon allemaal restjes wol dus welke kleurtjes dat je ook neemt het is uh, heel gezellig om te haken en ook heel makkelijk uh, ik ga het heel rustig uitleggen je hebt dus nodig uh, restjes wol eigenlijk uh, ik zal zo vertellen wat je nog meer nodig hebt maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken iedereen kan haken het is zo leuk al die duimpjes omhoog dus duimpjes omhoog en als je vragen hebt kan je die onder de video zetten graag abonneren abonneren is gratis uh, ja de, je kan gewoon uh, met mij uh, op Facebook uh, uh, berichtjes achterlaten, maar ook hier onder de video. En ik vind het echt leuk dat jullie allemaal kijken. En dit bloemetje is echt heel leuk om te maken. Kijk, ik heb het toevallig hier een steekmarkeerder in met een uh, lief bloemetje. Maar het heeft uh, 1, 2, 3, 4, 5 blaadjes. En ook voor een beginner is dit uh, heel leuk om te doen als je de draad er aan laat zitten. Dan kan je hem overal opknopen. Ik heb hem aan een tas gezet en uh, ja, al die kleurtjes, dat is gewoon uh, ja, een feestje. Ik neem het ook elke keer overal mee en denk ik, oh ja, dit uh, hier ga ik lekker bloemetjes haken. Ja, en iedereen vindt het gewoon gezellig. En wat je nodig hebt is een schaartje. Ik heb stop uh, haaknaald, sorry. Haaknaald nummer 5 gebruikt, maar je moet een beetje wel de kleurtjes pakken waar je dezelfde uh, naalddikte mee kan gebruiken. En dit is de meeste: wol is allemaal of Royal of uh, de Saskia van de Vibra. En een stoptaaltje, en dan gaan we beginnen. Tot zo! We beginnen met een opzetlus en dan ga je zeven losse haken. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, Dan sluiten we. Um de toer of de losse ketting in de eerste losse. Je haalt je draad op en je haalt ze door twee lussen. 1, 2. Kijk, dan heb je het eerste rondje gehaakt. Dan gaan we are going to make 4 lossen maken: 1, 2, 3, 4. Dan gaan we het eerste bloemblaadje maken met dubbele stokjes. Dus je haalt twee keer over je haaknaald. Je gaat in de opening, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit is echt een dubbel. Stokje. Dit gaan we nog twee keer doen: dus twee keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door twee, omslaan door twee, omslaan door twee, twee keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door twee, omslaan door twee slaan door 2, je kan de video langzamer zetten uh, dat is rechts uh, hierboven dan heb je de instellingen voor uh, de video sneller of langzamer te zetten, kijk en dan heb je drie, of, uh, drie dubbele stokjes en nu gaan we het bloemblaadje weer sluiten. En dan gaan we 4 lossen maken: 1, 2, 3, 4. Die zetten we weer in het bloemblaadje vast. Of in de ring vast. Hier gaan we in. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Zie je? en dan heb je een bloemblaadje af en zo gaan we ook alle andere bloemblaadjes haken dus 1 2 3 4 lossen en 3 dubbele stokjes En weer in de opening. Zie je? En dan gaan we weer 4 lossen maken: 1, 2, 3, 4. Die sluiten we in de opening. Je pakt je draad op. Omslaan door 2. En dan heb je al 2 bloemetjes, of 2 bloemblaadjes af. Dan gaan we nu de derde maken, weer vier lossen: 1, 2, 3, 4. Twee keer omslaan want we maken dubbele stokjes, en we maken drie dubbele stokjes. Dus de tweede. De derde. Dan gaan we weer vier lossen maken. 1, 2, 3, 4. En we sluiten weer het bloemblaadje met een halve vaste. Zo heb je de 3. Weer 4 lossen. 1, 2, 3. Twee keer omslaan En een dubbel stokje. Je maakt in totaal iedere keer drie dubbele stokjes. En weer vier lossen. 1, 2, 3, 4 en we sluiten weer het bloemblaadje. Zie je? En dan gaan we er nog een maken, en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu aan het laatste bloemblaadje beginnen. 1 2 vier lossen 3 dubbele stokjes en weer vier lossen 1 2 3 4. 2 keer omslaan. Oh, sorry, ik doe het fout. We gaan nu dus het bloemetje sluiten in de. Dus als je 4 los hebt, gedaan ga je weer in de opening. Je haalt je draad op omslaan door 2. En dan heb je 5 bloemblaadjes Je trekt aan je lus. Je pakt je schaar. En dan ja, ik heb aangewend om deze lengte ongeveer te pakken als om door te knippen, maar dan wordt hij wel langer, maar dat maakt niet uit. Kijk, en dan trek je je kan hem ook zo ophangen als blaadje, als bloemetje en dan trek je je draad door die lus. Je trekt hem even heel goed aan en dan draai je hem om en dan pak je die andere waar je mee begonnen bent en dan leg ik er altijd eventjes een dubbel knoopje in, dus 1, 2 zie je? en dan heb je een heel leuk bloemetje gehaakt deze kan je op een tas zetten op een das zetten op mutjes, overal op ja het is gewoon uh, heel leuk om restjes wol mee op te maken en toch uh, een leuk werkstuk ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en heel veel plezier ermee en zet alsjeblieft notificatiebel aan die staat naast de abonneerknop. de abonneerknop zit hier op mijn foto klikken duimpjes omhoog en tot de volgende video tot ziens